Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 10 van het HAVO-wiskunde B-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 10 gaat over grafiek van een derde graads functie en een lijn. Het gaat over de functie f en f is gegeven door fx is tussen haakjes een half x min 2 tot de macht 3. Zie figuur 1. Nou, hier zie je figuur 1, hier zie je de grafiek van f en verder is de functie g gegeven door gx is x tot de derde. De grafiek van f ontstaat uit de grafiek van g door twee transformaties naar elkaar toe te passen. En de opdracht bij vraag 10 is geef aan welke twee transformaties dit kunnen zijn en in welke volgorde ze moeten worden toegepast. Oké, okay, dus we hebben een functie g, van g gaan we naar f en we moeten laten zien hoe je dat kunt doen. Dit is een vraag die maar drie punten waard is, maar toch is dit een hele lastige vraag. En dat komt omdat het hier gaat over transformaties. En transformaties kom je bijna nooit tegen in de boeken en ook bijna nooit op het examen. Dus het was erg verrassend toen deze vraag in 2019 in het examen verscheen. En heel veel mensen hadden hem fout, omdat ze dus niet zo goed weten hoe transformaties precies werken. In deze video ga ik je dat uitleggen. We gaan de opgave uitwerken. Wat we gaan doen is goed kijken hoe we van g naar f kunnen. Dus kijk eerst even wat zijn de verschillen. Nou, g is gewoon x tot de derde. Die derde macht zie je ook bij f. Maar de x is veranderd in iets wat uit twee dingen bestaat. Namelijk een half x en min 2. En dan moet je weten. Die min 2 ontstaat door de grafiek te verschuiven. In dit geval een verschuiving naar rechts, want als je naar rechts verschuift, dan krijg je hier min 2. Dat is de eerste transformatie die we moeten doen. Dat gaan we ook even opschrijven. Dus je noteert dan, de grafiek moet 2 naar rechts verschoven worden. Als hier plus had gestaan, moest die naar links. Maar het is min min 2, dus de grafiek gaat 2 naar rechts. Dan heb je hier ook nog die half. Nou, die half staat bij de x en dan moet je weten dat je hier iets kunt neerzetten door een vermenigvuldiging ten opzichte van de i-as. Hier staat een half. Om hier een half te krijgen moet je vermenigvuldigen ten opzichte van de i-as met een factor 2. Want als je vermenigvuldigt ten opzichte van de i-as, dan doe je dat altijd keer 1 gedeeld door de factor. De factor is 2. Je doet keer 1 gedeeld door 2, oftewel keer een half. Nou, nu hebben we uitgelegd welke twee transformaties je moet doen. Je moet hem dus verschuiven en vermenigvuldigen ten opzichte van de i-as. Nu is nog de vraag in welke volgorde moet je dat doen? Nou, je doet altijd eerst een verschuiving en daarna pas zo'n vermenigvuldiging met de i-as. Dus dan zeg je eerst moet de verschuiving toegepast worden en daarna de vermenigvuldiging ten opzichte van de i-as. In plaats van het woord verschuiving mag je ook het woord translatie gebruiken. Dat betekent namelijk hetzelfde. Nou, dit is de correcte uitwerking. Op deze manier krijg je drie punten. Maar het is heel belangrijk dat je goed weet wat transformaties zijn en wat het effect van een transformatie is op de formule. Je kunt dus verschuiven: 2 naar rechts, dan krijg je hier min 2. En als je vermenigvuldigt ten opzichte van de i-as met een factor 2, dan wordt dit een half. Eerst verschuiven, dan vermenigvuldigen en dan ga je van g naar f. Dit was dus een hele lastige vraag. Deze vraag gaat over functies en verbanden. En als je nou meer over dit onderdeel wil weten, dan kun je het volgende doen. Er zijn helaas geen examenopgaven die hierop lijken, dus ik kan je niet een bepaalde opgave adviseren. Maar wat ik je wel kan aanraden is om te kijken naar de opgave uit hoofdstuk 11 van de 11e editie van Getal en Ruimte. Want in dat boek staan heel veel opdrachten die gaan over transformaties. Dus dat is zeker een aanrader. Als je meer wil weten over de theorie, kijk dan vooral eens op mijn YouTube-kanaal with Menno. Als je dan zoekt naar hoofdstuk 11, verbanden en functies, dan vind je alle video's waarin ik de theorie, die hierover gaat, uitleg. En als je je helemaal goed wil voorbereiden op het examen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Je vindt die op mijn website www.mantelmenno.nl en met die online training kun je je stapje voor stapje voorbereiden op het examen aan de hand van heel veel video's en opgaven. En het mooie is, in de online training zit ook een functie ingebouwd waarmee je direct vragen aan mij kunt stellen. Dus dan ben ik altijd in de buurt om jou te helpen. Dit was mijn uitleg over deze opgave. Ik wens je heel veel succes op het eindexamen en ik hoop dat je een goed cijfer haalt.